Hi, Mirjam vlogt wel, kijkers! Ik ben Mirjam, de, en ik vind het leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe video. Ik moest even met mijn gezicht naar het licht, dat rijmt. Want dit is beter. Ja. Tip voor degene die dat nog niet wisten, altijd met je gezicht naar het licht. Maar, wat ik eigenlijk wil zeggen... Dit is de laatste. Ja, dat zei ik ook in mijn vorige video. Maar ik hoop dat het nu echt de laatste is. En dat die gips eraf gaat. En ik heb inmiddels ook een coronacoep. Dus als deze video online is gekomen, dan is de persconferentie al geweest. Dus misschien zijn dan de regels weer wat versoepeld. Zou toch wel weer fijn zijn. Ja, voor de rest, uh, morgen ga ik dus naar... Uh... Morgen ga ik naar het ziekenhuis. Hier, laat daar die lieve schat, die komt me weer halen. Ja, inmiddels loop ik wel trouwens zonder krukken. Die dingen die uh, heb ik uh, weggegooid. Maar dat heb je kunnen zien in mijn uh, short. Ik loop soort van uh, als een kieviet. Maar nu ga ik naar het ziekenhuis. Nee, dat is niet nu, dat is morgen. <lacht> maar voor jullie is het nu. The next day. Ja, ja, vandaag gaat het gebeuren. Lieve vrienden en vriendinnen. Deze neem ik mee. En ik neem nu ook mijn tweede schoen mee. Want die was ik de vorige keer vergeten. Ik hoop dat ik hem ook kan gebruiken. Het zal wel fijn zijn om weer gewoon gelijk te lopen. Maar eerst even werken. A few moments later. Nou, daar sta ik dan. Voor het ziekenhuis. En. Jolanda, even de auto wegzetten. En dan gaan we weer kijken of het gips er nu af mag blijven. Oh, ik hoop het zo. Ik ben er zo klaar mee. Ik heb afgelopen nacht echt geen oog dicht gedaan. Maar dat was meer van de pijn in mijn heup dan uh, van mijn voet. Maar ook een beetje van de spanning. Ik heb nu ook een beetje spanningshoofdpijn. We gaan zien wat er gaat gebeuren. Daar zit ze weer, we wachten op de chirurg. Ik zie je echt nog op komen. Dus we gaan het even lekker aflaten. Je hebt hele goede schoenen, zag ik. Ja, dat heb ik echt best gedaan, inderdaad. Ja. Dus uh, trek die aan en dan gaan we gewoon kijken hoe het gaat. Het ja. moet iedere week beter gaan. Kijk alleen maar meer pijn, dan moet je aan de bel Ja. Doe maar door. Nou, beter nieuws. Ja, toch? Hey, succes hè. Ja, dankjewel. Oké, okay, doei. Dat was het. Ik ga mijn schoenen aantrekken. Ik heb ze allerlei aan, hoor. Nu lopen nog. Oei oh, jongens. Sokje erin. Oh, dit voelt echt Oh, Daar is het ook steek, als Dan heb je weer geen zebra. Ja, nee, dan rijden we gewoon de sokken. Dan kan ik weer terug ja ja ze loopt gewoon zonder gips naar buiten <laughs> Ja, dat is een hele nieuwe. Moet oh, ik een corona-app hebben? Nee, nee, nee. Niet. Nee, er zit nee, niemand. Dus ik kan het wel. Uh, weet ik niet eigenlijk. Oh, geen nee, idee. Ik, ik kan dan niet gratis meer plassen. Dat is het niet meer. <laughs> oh, God, nee. wat moet ik dan hier doen? Wacht. Oh, nee, geen paniek. Even <laughs> kijken. Kijk eens. Daar gaat hij oh. open. Oh. Fantastisch, hè? Ja. En als ik klaar ben, dan gaat hij gewoon vanzelf weer dicht. Uh, uh, hoe moet ik dan open doen? Hier. Gewoon daar dadelijk. Die groene. Dat denk ik. Wacht. Oh ja, en hier gaat Grendelen. Ja, die is op slot oh, en die oh. andere gaat open. Dank Komt helemaal goed. Ja. Gaat uw gaan. Dank je. <laughs> die mevrouw was heel nodig naar de wc. <laughs> One eternity later. Ja. Uh, ik weet niet wat de spoeling is. Nee, dat gaat vanzelf. Dat wordt hier nog gek, man. Kom op, dat gaat vanzelf. Als de deur dicht gaat, gaat hij van helemaal schoonmaken. Dat is het niet. Huh? Wat is dat nou? Je moet je hand ervoor doen. Ja. Nee, hij is nu aan het reinigen. Kijk hier. Zie je? Hier knippert hij. En dan zegt hij dat hij aan het reinigen is. Oh, mijn god. Jawel, een van die dingetjes moet zeep zitten, denk ik. Ik weet het niet. Ik kan het, ik kan het helemaal niet. Maar hij is, hij is pas nieuw, ja. Dat staat er allemaal net. Uh... Ja. Dat is wel fijn hè? Ja, hij, hij was ook schoon. Ja, dat, dat doet hij elke keer kan als dat hij. Dan? Eh, kan dan, dat dan, dan draait hij? Hij draait. Dus je hebt twee wc's en dan gaat hij draaien en dan die ene maakt hij dan helemaal schoon. Oh. En de vloer maakt hij helemaal schoon? Nee. Ja zeker. En dan nou moet ik wachten. En als hij dadelijk klaar is, dan, kan hij, uh, en, dan is hij weer beschikbaar dadelijk. En da de hand wassen. Hier staat beschikbaar dadelijk. Als hij klaar is. Ja. Kijk, hij knippert nog. Ja. Uh -huh. Ik weet helemaal niet. Ik zoek steeds die knop om Kijk, af te Kijk, zie trekken. je nou is die groen? Dus nou kan je, als je hem weer ervoor houdt. Oh. ja. En hoe en, en, en, is dat niet te zeep? Eén van, van die drie is dan zeep. Ik heb werkelijk geen idee. De deur gaat oh. wel weer dicht hè? Moet, moet dat zo? Ja, daaronder denk ik. Je moet, <laughs> je moet zwaaien daarvoor, voor dat uh, dingetje. Oh mijn god. Lijkt het nou? Heb je nou zeep? Nee. Ja. Oh. Dat is water. Oh. Hier is de deur. Is de middelste dan geen zeep? Water dan. Nog <laughs> nou, u komt er wel weer uit. Leg die tas even opzij dan. Net want... toch. Net tint die toch? Waarom tint hij dan net? Oh, mevrouw, ik, ja, denk... ik weet het ook niet hoor. Hoe laat het nou? Is... Dus ja, ja. Jo, wat erg. <laughs> Heb je dat gezien? Ja. Het water kwam er wel. Ja. Kom maar, kijk safe. Nou, succes oh. uh, verder, ik ja. ga naar huis. Ja, dank je. Oh, de plassen. Oh. De gelukkigste vrouw op aarde. <laughs> Zo, ik zit inmiddels, heb een bakje thee. Die mevrouw, ik werd dus door Jolanda uh, door hier afgezet thuis. En die mevrouw die komt soort van in paniek. Is hier een openbaar toilet, alles is dicht en ik kan nergens naar de wc. Ik zeg ja, die staat hier om de hoek. Dus... <laughs> <laughs> ze was echt helemaal in paniek en uh, ja, ook in paniek omdat ze die toilet niet kende en de deur kan niet dicht. En, of hoe doe ik het open? Moet ik geld betalen? Ze was echt helemaal uh, ja, in de stress <laughs> arme mens. Maar goed, ik heb ze even geholpen en ze heeft ze lekker de behoefte kunnen doen. En nu ga ik even mijn been laten zien, jongens. En dan zeg ik tegen jullie, zoek de verschillen. Zoek de verschillen. Maar zoveel verschil is er niet. Toch? Ja, mijn kuit. Mijn, ja, mijn kuit is een beetje. Nou ja, ik zie het niet. Ik zie het, ik zie het niet. Geef me schil. Hoor. Jongens, ik ben zo blij. Zo hey, ik, heb, uh, ik krijg echt een hele nieuwe huid, jongen. Mijn huid valt er echt helemaal vanaf. Is het de schilfers, uh, oeh, het is zo vies. Dat laat ik jullie niet zien hoor. Het, uh... Dat ben ik gelijk allemaal abonnees kwijt, denk ik. Nou, ik had dus de foto's opgevraagd. Deze foto die je hier ziet is van 29 december. Nou, hier zie je dus de breuk zitten. Maar dit is de foto van vandaag. Uh, donderdag 13 januari. En hier zie je de breuk. Nou, moet ik eerlijk zeggen, ik zit er niet zo heel veel verschil in. Ja, als ik goed kijk, dan zie ik hier bij de foto van vandaag zie ik meer wit ertussen zitten. Er zit nog wel een breuk, maar het is wat lichter grijs dan die van 29 december. Ik zeg uh, bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doodles!